Om een claim in te dienen via onze site hebben wij specifieke documenten en persoonsgegevens van u nodig. Wij leggen u dan ook graag uit hoe wij omgaan met uw privacy en hoe wij deze waarborgen. Om uw claimaanvraag te verwerken hebben wij een kopie van uw identificatiebewijs nodig. Uiteraard wordt deze bij ons geanonimiseerd. Wij doen dit door uw foto en uw burgerservicenummer onherkenbaar te maken als u dat zelf nog niet heeft gedaan. Andere bewijsstukken, zoals tickets en instapkaarten, persoons- en adresgegevens, worden in een streng beveiligde online omgeving tot 24 maanden na sluiting van de claim bewaard. Daarna worden deze geanonimiseerd. Wij werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG of GDPR. Wanneer u vragen heeft over uw gegevens of inzage in uw gegevens wil, kan dit uiteraard altijd. Neem contact op met euclaim.nl en wij helpen u graag verder.